Goed zo, Joyce! Oh, Joyce! Wat een rustig weer, Joyce! Oh, Joyce! Ik ben bijna leeg, Gewoon een goeie zak. Hé, Blackjack! Kijk hey, eens Blackjack! Oh, Blackjack! De hele botel natuurlijk. Maar ah, je hebt nog genoeg hé hey Annabel, hé hey Annabel. Hé hey Roosje, hé hey Roosje. Hé hey Roosje. Roosje oh, is Roosje zo, die woorden dus kunnen naar de Basis. Hé hey Roosje. Wie is het eerste klaar? Waar is dan plek check? Daar gaan we een Joost naartoe. Ja, Annabel is ook al zo'n Hé, Roosje, roosje, roosje. hé, hey, roosje. Hey, roosje. Oh je smaak, ja, jij hebt het enige wat ervoor. Oh, Annabel. Hé, hey, Roosje. ...en naar de buitenkant van de wijn. Goed zo, Joyce! Oh, Joyce gaat je hooie eten. Hé, roosje! Hé, hey, Annabel. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Dat smaakt goed, Blackjack. Oh, Bla oh kom maar, George. Kom maar, Joyce. Is dus, je lekker, Joyce. Kijk eens, Joyce. Ik gooi hem erin. Oh, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Hé, hey, Annabel. Hé, hey, Roosje. Oh, geen Annabel stop eens. stoppers. Stoppers. Kijk eens, kijk eens. Kijk eens. Oh, Je Ze trekken gelijk naar de grond. Ah, jullie eten netjes. Hé, hey, Blackjack. Ik heb nog een stukje loof. Oh, Blackjack. Oh, ik heb hem nog. Ja, dat, dat is nat geworden. Hé hey, Joyce. Goed zo Joyce. Oh, Blackjack.